Hoi Angelo. Hoi. Kun je jezelf even voorstellen? Mijn naam is Angelo Bugicci, ik ben 21 jaar oud. Ik ben geboren in Nijmegen en middels woon ik in Doetinchem. Ik heb de opleiding Sociaal Cultuur Werk afgerond en ik ben inmiddels werkzaam bij Zorgbelang Gelderland. Aha. En wat doe je zoal voor Zorgbelang Gelderland? Ik ben projectleider bij Zorgbelang Gelderland. Zorgbelang is een organisatie die belangen behartigt van cliënten uit de zorg. En dat is op alle gebieden van zorg, dus dan kun je denken aan huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, verslavingszorg en op het puntje jeugdzorg heb ik een project. En wat is het project? Het project is het project jongerennetwerk, daar ben ik het initiatiefnemer van. Een aantal jaar geleden heb ik dat bedacht. Ik wilde graag een tomtom -tom door jeugdzorgland gaan organiseren. Oké. Okay. En nou, ik ben samen met een groep jongeren gaan bedenken van hoe moet dat dan zien en welke vorm moet dat dan hebben en hoe werkt dat dan. Ik ben namelijk ervaringsdeskundige binnen de jeugdhulpverlening en vanuit daar ja, uh, wilde ik wat gaan betekenen voor die? Een mm -hmm. ervaringsdeskundige, dat betekent dat je dus daar zelf ervaring mee hebt. Ja. Kun je vertellen wanneer, uh, in welke periode in je leven dat was? Uh, ik was flink aan het puberen. Oh ja? <laughs> ja? Ja, ik moet zeggen dat het uh, best wel uh, een uh, wilde periode is geweest. Ja. Mijn uh, ervaring is begonnen uh, met een crisisplaatsing, nog mijn 13e in de zomervakantie toen. Uh, het ging absoluut niet meer goed thuis en uh, op een gegeven moment heb ik uh, contact opgenomen met de jeugdopvangorganisatie van ik wil niet meer thuis wonen, het gaat echt niet meer. Mm. Uh, als ik thuis blijf wonen, dan gaat het gewoon echt mis. Uh, en toen ben ik naar Nijmegen toe gegaan naar mijn oudste broer en daar is toen broer Jeugdzorg gekomen. En die hebben toen bepaald dat het een crisisplaatsing werd uh, in Ellekom en toen heb ik daar op een, uh, ja, op een groep gewoond. Een verblijf, een uh, heel groot pand met acht slaapkamers, dus ook acht jongeren, uh, hele grote tuin. Ah, Inmiddels, ik ben een keer terug geweest. Zo dus heel groot was het eigenlijk al daar ben ja. ik nu achter gekomen. Maar toen was het heel groot. Jij bent wat groter geworden. Ja, ik ben wat groter geworden. Ja. Nee, maar een grote tuin en uh, ja, daar, daar verbleef ik dan met uh, had je groepsleiding die dan wisselde van diensten en uh, daar heb ik een maand gezeten ongeveer. Toen ben ik uh, weer terug naar huis gegaan met de ambulante begeleiding kreeg ik mm -hmm. toen thuis. Dat heeft een halfjaartje geduurd, toen ging het toch niet meer zo goed als dat we dachten. Toen ben ik op een kort duur flexibel verblijf terecht gekomen. Daar gingen ze echt kijken van nou wat heeft Angela nou eigenlijk nodig en wat is nou eigenlijk mis in het gezin? Waar, waar kunnen we nou ondersteuning bieden? Uh, toen ben ik een tijdje op het kortduur flexibel, flexibel verblijf gebleven. En met de weekenden ging ik dan naar huis. En op een gegeven moment was het voor school dat ik door de week thuis was en in de weekenden op het kort duur flexibel verblijf. Uiteindelijk zeiden ze nou het gaat zo goed, je kan weer terug naar huis. Dat is ook eventjes goed gegaan maar toen ging het toch weer mis ik denk dat ik toen inmiddels 15 was, mm -hmm. ja 15. En toen ben ik op het langdurig flexibel verblijf terechtgekomen in Doetinchem. Uh, daar was ook niet meer de bedoeling dat ik terug naar huis zou gaan, dus ging ik richting zelfstandigheid. Toen heb ik daar mijn fase training afgerond op het langdurig flexibel verblijf. Dan leer je Wat is een basis? ja training. Ja. Dan leer je in fases uh, zelfstandig wonen. Dus je begint uh, bijvoorbeeld uh, één keer in de week uh, voor jezelf te koken. En op een gegeven moment moet je vijf dagen in de week voor jezelf koken. en Met de was precies hetzelfde en was dus Eigenlijk alle stappen die je moet maken om zelfstandig te kunnen leren wonen, die maak je daar. En daar zit dan een soort van verdienmodel aan. Als je dat een bepaalde periode volhoudt, dan mag je op een gegeven moment de televisie op de kamer. Mm -hmm. En uiteindelijk krijg je dus ook de huissleutel. Dan kun je s'avonds thuis komen wanneer jij wilt. En dan uh, mm -hmm. leer je daarmee omgaan. Dus dat, dat, dat, dat zijn de fases. Ja, en toen ik die had afgerond, uh, toen ik alle fases had afgesloten, mocht ik naar de kamertraining toe. Toen heb ik vanaf mijn... 16e, ja, vanaf mijn 16e tot mijn 18e op de kamertraining gezeten en op mijn 17,5 ben ik gaan uh, reageren op woningen. Op mijn 18e had ik een eigen woning. Toen heb ik nog heel even begeleiding gekregen vanuit Lindhout. En toen, uh, ja, toen eindigde het verhaal van Lindhout eigenlijk. Oh. wow indrukwekkend. En uh, okay. ja, dat is uh, een uh, turbulente periode moet dat geweest zijn, stel ik me zo voor. Maar de periode daarvoor was erger. Denk yeah. En Of erger, turbulenter, laat ik het dan zo <laughs> ja. Ik ben in totaal uh, een keer of dertig vuist in mijn leven. Wauw. Uh, en uh, nou ja, inmiddels ben ik uh, 21 jaar oud. Dus uh, minimaal maar één keer per jaar, om het maar nou even zo te zeggen. Dat is wel, uh, ja, dat is een hoop. En hoe lang woon je nu waar je woont? Drie jaar, dus geen je nagen. Wauw, ja. dat is lang nou. ja, ja, ja, dat is bijzonder. Hoe is dat? Um, ja, heftig. Want ik, ik heb inmiddels wel het gevoel dat ik wil weer weg. <laughs> ja, ik weet niet zo goed wat ik daar uh, nu, uh, nu nog moet. Ik mm. ben gaan samenwonen met mijn vriendin daar. En uh, wij zijn inmiddels uit elkaar. Dus uh, ja, ik ben wel weer van plan om terug naar Nijmegen te gaan. Ja, ik ben in Doetinchem gebleven omdat dat toen makkelijk was. Ja, nu heb ik gewoon een baan en uh, zometeen een auto. Dus ja, Doetinchem is niet meer de plek om te moeten blijven. Ja, ja precies. Tijd voor een nieuwe fase misschien wel. Ja, dat. Ja. En uh, je geeft al een beetje aan van dat je eigenlijk, dus wel een goede ervaring hebt ja. met de jeugdzorg en hulp. Ja, ja. Mede door mijn werk spreek ik veel jongeren die ervaring hebben met jeugdopvrienden. En heel veel jongeren zijn ook uh, best negatief, of die kunnen ook best wel uh, laten horen wat er mis is gegaan. Ja. Um, en ik, ik geef ook direct toe dat er niet altijd alle dingen even goed zijn gegaan binnen de jeugdhulpverlening en dat er ook zeker wel dingen anders kunnen. je bedoelt maar, ook in jouw ervaring? In mijn ja. ervaring, ja. ja. Maar in mijn periode heb ik het eigenlijk wel heel erg naar mijn zin gehad. Um, voor mij was het uh, heel erg wennen om uh, binnen de terecht te komen. Toen ik uh, op, op de crisisplaatsing terecht kwam, uh, toen ben ik van het terrein afgelopen omdat ik wilde weten waar ik was. Dus ik was 13 jaar oud en uh, ja. Ja, je wilt toch ja, ontdekken wat de wereld om je heen is op dat moment ja. je zit op een terrein en je denkt prima. Dus ik ben eigenlijk zonder bij na te denken, ben ik een rondje gaan lopen door Ellecom. En toen ik terugkwam was iedereen een rapper, want Angelo was weggelopen. Terwijl dat, dat helemaal niet mijn beeld was van, ik ben weggelopen, ik wilde gewoon weten waar ik was. En dat was ik helemaal niet gewend. Thuis werd er niet naar me omgekeken, dus... Uh, ja, dat was heel erg uh, zoeken. Ja, dat was heel erg zoeken. Maar uiteindelijk uh, heb ik best wel een leuke periode gehad en uh, heb ik er veel mogelijk leren. En, ja, dus dat is eigenlijk de kern van wat je zegt: dat heel positief is dat je veel geleerd hebt. Ja, en, en dat ze er voor me waren. Want uh, toen ik zelf jong was, uh, was daar niet iemand die er voor mij was. Uh, er was niet iemand die voor me zorgde. En uh, ja, binnen de jeugdhulpverlening wel. En de ene begeleider was fijner dan de andere. En de ene begeleider wilde ik eigenlijk niet spreken of zien. En de andere die, daarvan wilde ik niet dat hij wegging. Ja, dat maar uh, ja, uiteindelijk waren er wel altijd mensen. Dat, ja. Dat was al, ja, dat was heel prettig. En ik heb ook hele mooie dingen meegemaakt. Er zijn een keer op vakantie geweest. En, en, en, en, en, uh, van onze begeleiders, die uh, raakte zwanger en die kreeg uiteindelijk een kindje en uh, dan ben je ook op kraamvisite. Ja, dat zijn gewoon hele leuke herinneringen. Dus ik, ik, heb daar wel, uh, ja, ik kan daar wel met plezier naar terugkijken. Mm. Wow. mooi.